Als je nieuwe gebruikers wilt toevoegen aan een bepaalde Google Workspace groep, ga dan naar admin.google.com en klik op groepen. Selecteer daarna de optie leden beheren. Je kunt hier een lid verwijderen, zoals ik nu doe, of een lid toevoegen door op het plusje te klikken of door terug te gaan. En dan op de optie leden toevoegen te klikken en daar je leden te selecteren. Nou, en dat is in de notendoop hoe je een lid toevoegt of verwijdert uit een Google Workspace groep.